Brussel. Brussel is groot, daar is één heel kleine gemeente en dat is Sint-Joost-Node. Je ziet daar uh, de kleinste gemeente van uh, de negentien in Brussel, de kleinste 1,1 vierkante kilometer, maar wel 24.078 inwoners. Ja, dat is gigantisch veel. Dat zijn de officiële cijfers officieus. Als men daar nog eens de mensen bijtelt die geen papieren hebben, die niet officieel zijn ingeschreven, dan komt men op 32.000 inwoners op die 1,1 vierkante kilometer. Sint-Joost is de dichtst bevolkte gemeente van het hele land. Uh, men vergelijkt het altijd met de bevolkingsdichtheid van, uh, van Calcutta. Uh, het gemiddelde inkomen is zeer laag, dus heel veel kinderen die aantikken op hoge zes uh, indicatoren. Veel kinderen die opgroeien in een kansarme buurt. Daar middenin ligt één Nederlandstalige school en dat is de gemeenteschool sint joost Zee. In de school hebben we 350 leerlingen van 35 verschillende nationaliteiten. Veel kinderen die opgroeien in kansarmoede en er worden ongeveer een twintigtal verschillende talen gesproken. Dat weerspiegelt dus heel sterk ook hoe die buurt eruit ziet. Want al onze kinderen bij ons op school wonen in die heel nabije schoolomgeving. Als we de buurt zien en de school zit daar heel centraal in, dan zijn we een school die wil werken voor die buurt, een school die wil werken met die buurt en een school die wil werken in de buurt. We geloven heel sterk dat onderwijs zich niet alleen afspeelt binnen de vier schoolmuren. De interactie met de buurt, de interactie met de omgeving, wat je helemaal in het begin zag, is voor ons van cruciaal belang. Ik geloof heel sterk in het feit dat je ook buiten die schooluren thuis heel wat kan betekenen. Als school, als organisatie. Nu zelf heb ik uh, 17 jaar op, uh, in sint joost Zee gewerkt, zeven jaar als leerkracht, tien jaar als directie. En eind vorig schooljaar dacht ik, het is dus de moment, ik begin zo stilaan wat grijs te worden ook, het is dus misschien de moment om eens iets anders te gaan doen. En uh, ben ik eigenlijk uh, mee mijn schouders gaan zetten onder een organisatie die drie jaar geleden bij ons op school ook is uh, gestart. Um, en die snel zeer groot gaat worden. En dat is... Vooral gericht op die 50 dat kinderen thuis zijn. Tada, dat is de afkorting. De afkorting van Toekomstatelier de l'Avenir. Sommigen hebben er misschien al van gehoord, anderen niet. Ik ga daar straks zeker en vast veel meer over vertellen. Want wat doet het Toekomstatelier de l'Avenir? Het Toekomstatelier, het uh, Tada, gaat. Kinderen in een coachingsproject van drie jaar meenemen elke zaterdag op school. Concreet, kinderen komen voor een drie schooljaren lang zaterdagen naar school. Straks laat ik u zien hoe zo'n zaterdag eruit ziet. En wat doen zij? Wij willen kinderen uit zwijgen, kinderen die hoog aantikken op zes, die buiten de schooluren weinig deelnemen aan empowerende activiteiten, activiteiten zoals jeugdbeweging, sport en al die andere zaken die je er juist aan bood zag komen binnen brede school, wel die kinderen willen we bereiken. Wat willen wij die kinderen bieden, wij willen die kinderen bredere toekomstperspectieven bieden. Er wordt heel vaak tegen kinderen gezegd, je moet dat doen voor later, je moet goed studeren op school, je moet goed werken voor later en later is voor heel veel kinderen weinig tastbaar. Wat is later? Uh, wat kan ik later worden, welke beroepen zijn er? Heel veel kinderen in de buurt van de school waar ik vandaan kom, hebben weinig toekomstperspectieven. Hebben weinig, of kennen weinig rolmodellen. Heel veel ouders zijn werkloos of werken in het zwarte circuit. Of werken niet. Um, en die kinderen hebben nood aan iemand waar ze kunnen naar opkijken. Iemand die een bepaald beroep uitoefent maar dat ze naar op kijken. Wat doen wij hier nu? Wij gaan wekelijks praktijklessen geven. Dus in vier weken gaan die kinderen ondergedompeld worden, bijvoorbeeld in het vak journalistiek, recht, biochemie, euh, noem maar op, euh, een heel breed gamma, financiën. Lijkt allemaal de ver van mijn bedshow voor een kind van tien jaar, en toch is het niet zo. Want wie komt die activiteiten geven? Dat zijn gastdocenten, vrijwilligers, Mensen die in de sector werken, die overlopen van enthousiasme over hun job. Dat zijn altijd enthousiaste mensen, want ook zij komen op zaterdag naar school om met die kinderen aan de slag te gaan. Wat willen we die kinderen bieden? Dat is aanvullend weekendonderwijs, maatschappijgericht, motivatiegericht, heel sterk gefocust op horizontale vaardigheden ook. Kinderen zelfvertrouwen geven, kinderen het yes you can-gevoel geven, kinderen aanmoedigen om op school beter hun best te doen, spreken voor het publiek um, en op die manier eigenlijk een heel brede waaier aan verschillende beroepen aanbieden waarbij dat ze dan ja, op een of andere manier toch geïnspireerd raken door die verschillende gastdocenten. Waarom is drie jaar geleden het toekomstatelier opgestart in uh, Brussel voorlopig? Dat is omdat we weten dat één kind op drie opgroeit in armoede. Omdat 15% van de kinderen vroegtijdige schoolverlaters zijn. En omdat 30% onder de 25 jaar werkloos is. Dat komt ook omdat veel van de kinderen die rolmodellen niet hebben. Omdat veel van die kinderen niet weten waarom ze op school hun best moeten doen. Die niet weten wat later is. Op die manier door elke zaterdag met die kinderen op die manier aan de slag te gaan en proberen preventief ervoor te zorgen dat kinderen niet gedemotiveerd geraken, proberen we die kinderen op een hoger um, trapje te krijgen daarbinnen. Hoe selecteren we kinderen? We kijken naar scholen van het Nederlandstalig onderwijs in één op één kilometer rond de antenne. Ik spreek nu over Nederlandstalig, omdat ik ga starten met een nieuwe antenne Nederlandstalig. Het is een volledig tweetalige VZ2, dus je hebt ook Franstalige toekomstateliers. Um, een tweede aspect is, de thuistaal moet verschillend zijn van de schooltaal. De zes indicatoren, kinderen moeten aantikken aan die zes indicatoren, of toch bij benadering. Geen of weinig toegang tot andere empowerende activiteiten. En de schoolresultaten spelen absoluut geen rol. En ze moeten een wil hebben om zich uh, te engageren voor drie schooljaren. Nu, er is geen 5% uitval op die drie jaar. Dus die kinderen die starten, die er lopen bijna allemaal die drie jaar. Dus ze zijn zeer gemotiveerd om die zaterdagen te komen. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar ik ga een kort filmpje laten zien. Dit is een klein stukje uit een koppenreportage van twee jaar geleden waar je eigenlijk een stukje gaat zien wat dat Toekomstatelier is en waar kinderen zelf ook een deel gaan vertellen. Jongens, ik heb jullie nu. Voilà, we zijn compleet. Ik heb vandaag gasten uitgenodigd. Dat zijn rechters en procureurs. De kinderen van Toekomstatelier krijgen elke zaterdag les van mensen gepassioneerd door hun beroep. Advocaten, journalisten, kunstenaars, hotelmanagers, noem maar op. En een vak duurt gemiddeld vier zaterdagen. Tijdens die vier zaterdagen gaan de kinderen een bepaald domein ontdekken, bijvoorbeeld het domein recht. Als je was, hoeveel jaar ben je procureur geworden? 25. Eigenlijk ja. Wat is een procureur? Ah, dat ga ik straks uitleggen. De bedoeling van het toekomstatelier is eigenlijk uh, in de eerste plaats om de toekomstperspectieven en blik van onze kinderen te vergroten. We zetten ook sterk in op zelfvertrouwen en motivatie. We willen hen aanmoedigen om hun algemene kennis over de samenleving en zichzelf te vergroten. Ik was nog niet uh, hier gekomen, toegangsatelier. Uh, ik studeerde ook goed, maar nu wil ik meer studeren om beter te kunnen worden. En zoveel, als je studeert, dan heb je meer uh, een uh, mooie job. De laatste keer heb ik minder gestudeerd en ik heb minder punten gekregen. En Deze keer heb ik meer punten, want ik heb meer gestudeerd. En waarom heb je meer gestudeerd? Want dat is nuttig als je wil of journalist. worden. We vinden Sophie en de klas terug aan het Brusselse Justitiepaleis. In het hart van de gerechtelijke wereld. Want na de theorie volgt de praktijk. Het is de kerst op de taart. Ze mogen in een echte rechtszaal laten zien wat ze geleerd hebben. Is het goed, met toga. Het is de bedoeling dat je bent, hè? Ze krijgen hulp van een vrederechter en advocaten. De rechtszaal. Ik gaan zitten. Dat is echt niet mijn bedoeling. Ik wou ze gewoon tegenhouden of wegjaggen. Dit is de laatste dag recht, maar er volgen nog heel wat nieuwe beroepen. Om het project draaiende te houden, heeft Sophie zelf naar sponsors gezocht. Voorlopig ontvangen we geen overheidsgeld of subsidies. we draaien op steun uit de privésector. Het toekomstatelier is geen toverformule om schooluitval en jeugdwerkloosheid aan te pakken. En de eerste echte resultaten zullen pas op lange termijn te zien zijn. Wat nu wel al vaststaat, is dat kinderen die misschien minder kansen hebben op deze manier een extra duwtje in de rug krijgen. En het laatste woord is natuurlijk aan de kinderen zelf. Wat ik ga worden. Ja, ik, ik wil heel graag... Door onze vorige les wil ik heel graag advocaat worden. Architect. Ik wil geneeskunde of biochemie. Ik wil een wil veel leren over de hart en de hersenen van de mensen. Ik wil advocaat worden. Want ik hou van de mensen verdedigen. Voetballer worden. Ik wil de taxichauffeur worden. En nu? En nu. Ik heb veel beroepen door te constateren. We hebben het niet zelf uitgevonden. Of het is niet hier in Brussel uitgevonden. Of hier in Vlaanderen uitgevonden. Het bestaat al 18 jaar in Nederland. Daar in uh, Amsterdam, 18 jaar geleden, is het gestart. Ondertussen is het daar heel sterk gegroeid, bereikt men nu per weekend ongeveer duizend kinderen. Uh, en het heeft ook impact. Men heeft daar uh, onderzoek naar gedaan, men heeft uh, resultaten. En wat zijn die resultaten? Dat kinderen beter scoren op school, dat kinderen zich beter voelen in hun vel en dat kinderen bredere, be betere en bredere toekomstperspectieven hebben dan ervoor. De noodzaak, ja, ik denk dat die duidelijk is. Zowel in heel veel buurten als Brussel, maar ook in Antwerpen en noem maar een aantal andere grootsteden um, waar diezelfde problematiek um, bekend is. Ik heb zelf eigenlijk als, als directeur kunnen ervaren wat de impact is. Kinderen die instappen begin vijfde leerjaar en die een traject van twee jaar doorlopen hebben, want een keer dat ze in het eerste secundair zijn, zijn ze niet meer bij ons. Als je ziet wat de winst is, de leerwinst is van die kinderen tussen begin vijfde leerjaar, einde zesde leerjaar, en dat vergelijkt met kinderen die niet deelnemen aan de, aan de activiteiten, is dat gigantisch groot. Eén, die horizontale vaardigheden die die kinderen ontwikkelen. Twee, de kennis van de wereld die een heel stuk verbreedt als je als leerkracht in een klas, start met uw wereldoriëntatieonderwijs, dan probeer je altijd in te haken op wat de voorkennis is van de kinderen. Dat is heel cruciaal. Wel, die voorkennis van die kinderen die deelnemen aan de activiteiten is gigantisch veel groter. Kan ook niet anders als ze al twee jaar heel, heel uh, sterk elke zaterdag die activiteiten meegedaan hebben en op die manier ook in contact gekomen zijn met heel veel verschillende beroepen. Voilà, een, een, een verhaal van alles wat begint binnen het curriculum in een school, naar op welke manier dat we, nu, dat we nu willen werken rond elke school, een duwtje in de rug geven. Omdat we geloven dat dat nodig is, omdat we weten dat dat nodig is, omdat we zien dat het nodig is. Dank u wel.